Hé hey Roosje, kijk eens Roosje, een hele wortel. Oh, je breekt hem in stukjes. Hé hey Roosje, hé hey Roosje. Oh, nu komt Joyce erbij. Kijk eens Joyce, kijk eens Joyce. Oh Joyce, ik moet even kijken of ik hem kan pakken. Ik heb er gelijk twee. Kijk eens, Joes. Goed, Joes. Goed zo, Joes. Hey, roosje. Hey. Goed zo, George. Hey, roosje. Hey, roosje. Oh, er ligt toch een woord, roosje? Oh Roosje. Kom maar Roosje, kom maar. Kom maar. Hé hey, Roosje. Hé, hey, kom maar Roos. Kom maar Roosje. Hé hey, Roosje, kom maar. Kijk eens, zo kan het, zo kan het ook. Hé hey, Roosje, kijk eens. Boeien hem niet. Ja, dat is eng ijzerad. Oestend, Hey Hé, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Ja, deze kan je wel pakken. Kijk eens, Blackjack! Oh, Blackjack! 102 Kijk eens eten, Kijk eens dat. Oh nee, Goh, Joyce. Hé, je hebt het Ik hoop nou. Ik snap het. Zo, so, dat was een goede. Kom bij, Joyce. Kom bij, Joyce. Kijk eens, Joyce. Oh, Joyce. Nu is alles op, Joyce. Oh, laat van je moet dus ook kwijt. Het ging goed, Joyce. Ho, oh, Joyce. Hiermee rekenen hey, we een hortels. Lekker hortels. Met loof. Hé, Blackjack. Oh, hier ook. Hé, hey, Roosje. Hé, Blackjack. Tot morgen, Joyce.